Welkom bij de Cliëntenraad. Advies geven over het verbeteren van kwaliteit van leven van cliënten. Een belangrijke taak voor de Cliëntenraad. Ga met de bestuurder in gesprek over kwaliteit van leven. Maar wat betekent eigenlijk kwaliteit van leven? Ik ben lid van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht, omdat ik daar terecht kan ...voor mijn favoriete schrijvers en dat zijn onder andere uh, Scandinavische schrijvers. Ik, spreek namelijk, ik heb namelijk Scandinavische talen gestudeerd en ik, ik heb daar ook gewoond... ...en ik ben zeer geïnteresseerd in de literatuur van, uh, van met name van Scandinavië en zeker van Noorwegen... Binnen zoek ik niks. Ik ben graag buiten. In de zon en in, in de regen ook wat het moet. Dat, dat is allemaal goed. Dat is, uh, ja, ze krijgen me zomaar niet binnen. Dat kan niet. Hierachter hebben ze nog wat bloemen en zo. Nou ja, dan help ik door. Dat, uh, nee, hier hoeven ze maar aan de bel te trekken en dan, dan ben ik er. <laughs> Ja, ik heb liever als je ergens dat toe had dat je een beetje uh, leuke mensen en, en, en goede kennissen ziet, als je met die te zagrijden, bij wijze van spreken. <laughs> dat doen wij niet, hè. Dat doen wij niet. Ik geniet ervan, want anders zou ik zo stijf als een in Want als we naar het dorp gaan, dan vat ik de rollator. En als het redelijk weer is, en het is open weer, dan heb ik thuis een rolstuk staan. Ik heb mijn televisie, ik heb mijn radio, ik vind deze kamer heel leuk, heel gezellig en ik ben hier graag. Prima. En ik doe graag lopend mijn boodschappen, zolang dat kan. Want ik bedoel, in huis zitten, daar word ik helemaal gezien van. Ja, zo zijn er zoveel dingen. Als ik op mijn fiets stap, dan kom ik pas dat leven. Ja. Ik zeg heerlijk. Ik vind het belangrijk dat ik begeleiding krijg, omdat ik me dan veilig voel. De iPad betekent contacten met de buitenwereld, het op de hoogte blijven en uh, training. Je moet een algemene belangstelling houden en daar ook gebruik van maken. Afzijn kan heel leuk zijn met jezelf er iets mee doet. Kwaliteit van leven is voor iedereen verschillend. Hoe wordt door uw zorginstelling gewerkt aan de kwaliteit van leven? Kijk samen met de bestuurder naar deze film. Bespreek met elkaar de onderwerpen, en stel een stappenplan op. Bespreek het stappenplan in de raad en met de instelling. Werk zo samen aan het verbeteren van kwaliteit van leven. Succes!